Ja, wij gaan naar D66. Wij gaan naar Sigrid Traag luisteren. Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Historische uitslag zilver met een echte gouden glas. En wat we te bieden hebben. En deze buitengewone prestatie is van jullie. En als van Mierloos hebben we gezegd, het is een krankzinnig avontuur. En we zijn er klaar voor. Dank.